Zondag en het is buiten best wel echt mooi weer. Het zonnetje schijnt, maar het is koud. Oh, het is zo koud. Ik ben wel blij dat het niet regent en waait. Maar ik denk zeker wel dat het nu vriest buiten. Anyway, met koude weer heb je ook heel erg last van statisch haar. Ik merkte het vanmorgen weer. Toen ik naar de sportschool liep, zoals dus mijn haar echt super statisch. Dus ik dacht, ik ga een video maken om tips mee te geven uh, wat je kunt doen tegen statisch haar. Want je herkent het vast wel, dan heb je gefietst en dan kom je ergens binnen en dan doe je je sjaal af. En dan staat je haar echt letterlijk zo. <laughs> en uh, raar genoeg hebben we daar eigenlijk nooit last van in de zomer, maar altijd in de winter. En het komt door het volgende. In de zomer is de luchtvochtigheidsgaat echt veel hoger dan in de winter. In de winter is die heel erg laag. En uh, dan is er dus ook wat minder vocht in je haar. En dat vocht zorgt ervoor dat de elektriciteit die, zich overal, die overal is, dat dat... ...minder makkelijk kan wegvloeien van je haar door het vocht. Dus dan blijft het op je haar en daardoor krijg je heel snel statisch haar. Dus uh, ja, het is ontzettend vervelend. Maar ik heb gelukkig wel wat tips wat je er tegen kunt doen. En ze zijn echt super makkelijk, super snel uh, toe te passen. Dus ik hoop dat je er iets aan zult hebben. En ja... Uh, yeah. Laten we maar gewoon beginnen. Er zijn een aantal producten die ik heel erg fijn vind die je in je haar kan doen. Bijvoorbeeld voor het feunen. Als je je haar beschermt tegen de hitte van de krultang of tegen de feun. Dan voegt dat ook meteen extra vocht toe. Je hebt van die verzorgende producten, leave-in conditioners bijvoorbeeld. Ik heb een heat protection spray van kruidvat. En die spray je in je haar en daarna kun je het heel mooi feunen of krullen of stylen. Wat je dan ook wilt. En dat zorgt ook dat het vocht wat in je haar zit er blijft. En als ik dit s ochtends inspray en daarna mijn haar feun, dan blijft mijn haar echt de hele dag super goed. Dus dat is heel fijn. Ik heb ook wat andere producten die heel fijn zijn. Um, je hebt van Sebastian Potion No. 9. Ik weet niet precies waarom het zo heet. Maar het is de styling treatment, ook met hitteprotectie. En um, dan doe ik een pompje in mijn hand en dat verdeel ik over mijn haar. En dat zorgt ervoor dat je haar veel fijner, veel zachter aanvoelt. En het beschermt ook nog eens tegen sta staticiteit. Ik weet niet of dat een woord is. Maar het zorgt in ieder geval voor dat je haar uh, niet zo snel statisch wordt. En dat is echt ja, super chill. Wat verder ook uh, kan helpen is om een borstel te gebruiken met varkenshaar. Uh, je hebt dan een hele dure van mezen. Pearl Mason heet dat geloof ik. Maar deze, dit is eigenlijk een namaker van de Hema. En die is ook echt heel fijn. Ja, met varkenshaartjes. En zorgt ervoor dat je haar meer glans krijgt. Maar het zorgt er ook nog eens voor dat als je haar borstelt dat het niet meteen statisch wordt. En als je bijvoorbeeld van die plastic borstels of kammen hebt. Dan, uh, ja, dan als je daarmee je haar kampt in de winter. Dan krijg je echt super snel statisch haar. Maar als je zo'n borstel gebruikt dan niet. Dus dat werkt echt heel fijn. Verder wat ook... Um, wat je ook een beetje moet vermijden en dat is best wel lastig, maar um, wol en acryl en dergelijke. Ik heb een hele leuke, ja het is een soort van bandeau van de H&M. En, uh, maar die is ook van acrylwol gemaakt, dus eigenlijk nepwol. En als ik die om mijn hoofd doe en daarna haal ik hem weer af, dan is mijn haar ook meteen statisch. Maar ik heb een hele makkelijke tip om dit uh, tegen te gaan en het werkt ook voor je mutsen of voor je sjaals. Je moet er gewoon een klein beetje haarlak op sprayen aan de binnenkant wat zeg maar tegen je hoofd gaat. En dan zorgt ervoor dat je haar er niet statisch van wordt en het werkt echt zo makkelijk. Ook kun je als je je haar kampt een beetje uh, haarlak op de borstel sprayen. En daarna vervolgens je haar borstelen. En ja, dat, uh, dat zorgt er ook voor dat het een soort van beschermend laagje over je haar heen legt. En daarvan wordt je haar zeker niet meer zo statisch. echt ja, heel makkelijk toe te passen en nou, echt een hele goedkope oplossing. Ik heb ook nog een ander product wat ik eigenlijk best wel fijn vind. En het is wat duurder van KMS Hair Stay. Um, Anti-humid... Anti-humid... Anti-humidity seal spray. Ja, het zegt het eigenlijk al. Het legt een laagje over je haar heen. En zorgt ervoor dat je haar ook minder snel gaat pluizen. Dus als ik het dan heb gefeund. Dan spreek ik dit eroverheen. En het legt een soort van beschermend laagje over je haar heen. Het gaat staticiteit tegen. Het zorgt ervoor dat het minder snel gaat pluizen. En het zorgt ook voor dat je haar net wat meer gaat glanzen. Dus het voegt ook nog eens een, ja, een glanzend laagje over je haar toe. En het is echt heel fijn zo makkelijk aan te brengen. Je hebt heel weinig nodig. Je moet er alleen wel voor zorgen dat je niet te hoog op je hoofdhuid spreekt. Want dan kan je haar al sneller vetter worden. Dus ik spreeg vooral op de punten en de uiteinden. Eigenlijk tot en met zo hoog en ja, het zorgt er gewoon voor dat je haar echt perfect blijft. De hele fietsrit of wandeltocht. Wanneer je naar buiten gaat en je moet naar school of je moet naar je werk. Uh, dat je haar er gewoon nog piekfijn uitziet. En ja, dit is echt wel echt een heel fijn product. Ik heb het bij de Kapper gekocht. En ja, het was best wel prijzig hoor, denk ik. Mm, wat ik ervoor betaald? 20 euro of iets dergelijks. De KMS is sowieso wel prijzig, maar ze hebben hele fijne producten. En dit is er zeker eentje van. En nou, mocht je nou ergens zijn... En je hebt natuurlijk niet al deze haarproducten bij de hand. En je haar is toch heel statisch. Wat ook kan helpen. Het is eigenlijk een beetje gekke dit. Maar het werkt wel echt. Je pakt gewoon een klein beetje handcreme bijvoorbeeld. Je verdeelt het over je handen. Gewoon je, je, ja, je smeert je handen ermee in. En daarna ga je gewoon even zachtjes over je haar heen. En het zorgt er ook voor dat je haar meteen niet meer statisch is. En dat het weer gewoon... Ja, ik weet niet. Dat het gezicht gewoon weer normaal gedraagt. Werkt ook heel goed. Je moet natuurlijk niet zorgen dat je te veel producten aan je hand hebt, want anders wordt je haar super vet. Maar als je een klein beetje uh, tussen je handen verdeelt. en daarna even zachtjes over je haar heen gaat. ik garandeer je dat het top werkt. <laughs> nou, ik hoop dat je zo de winter kan doorkomen zonder te veel statisch haar. En uh, nou goed. Voor nu wens ik je nog een hele fijne zondag toe. Heb je nog leuke plannen? Ik heb niet echt plannen. Ik ga zo deze video editen. Ik ben vanmorgen al naar de gym geweest. Dus ik had niet echt veel zin. Maar ik dacht, oké, okay, kom op lot. Work it. <laughs> dus even naar de gym geweest. Ik moet nog boodschappen doen. Nou ja, van die dingetjes die je moet doen als je op jezelf woont. Anyway, ik wens je nog een hele fijne zondag toe. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Heb je zelf nog tips? Of vragen of suggesties of dingetjes voor een andere video. Waarvan je zegt, al oh, wil je dit meenemen in een nieuwe video. Uh, zeker doen, want dat vind ik heel erg leuk. En dan kan ik daar een nieuwe video over maken. Uh, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En ik zie je graag de volgende keer weer. Doeg!